Yo, gasten van Almus Normal, Mijn naam is Barret en leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe vlog. Ik zit gewoon weer in het theater, maar dit theater is wel anders. Dit is best wel een apart... Wat moet ik zeggen? Oh, ik sta ook echt in de spotlight. Oh, hallo. <laughs> nou ja, het is wel een beetje gek, want ik zit hier in het publiek van een stream... ...die nu aan de gang is. Dat is hier. Um, maar goed, we zijn hier bij, op één lijn de stream tegen Reuma Nederland. En ik ben ook uitgenodigd om uh, lekker dingen te doen. Meneer? Meneer? Nou, Ryan die is naast mij komen zitten. Yo! Ryan, wat doen we hier? Ik heb werkelijk maar geen Ik ben hier gespant, Ik ben hier gedropt. Ik was aan het meedoen aan een of andere showdingen en zo. En nu zit ik ineens hier. Ja. Verstoppertje gaan oh, spelen. Zo oh, so, bo. Hallo. Oké. Okay. <lacht> Zullen wij een verstoppertje gaan Ryan. spelen in het theater. Ik ga tellen. Tot 10. 1, 2, 3. 4, 6, 7, 8, 19. Zullen we allemaal leuke dingen gedaan. Daar is Ryan! Daar is Ryan. <lacht> Kan je even iets doen waar, wat kan memen, zoals hoe jij dat altijd doet, omdat jij mijn groot voorbeeld bent? We zijn nu aan het gamen, Zometeen hebben we weer een ander ding. Maar uh, vandaag staan we dus op het podium, van het podium, aan het, in het publiek, we staan overal. Ik kom net aanlopen en je gooit gelijk een karaam aan mijn gezicht. Ja dat klopt. Waarom? Wanneer gaan we weer BattleBots doen oké? Ik kom gelijk met een moeilijke vraag. Ik ben er niet klaar voor. Ja, ben nou, waar uh, ben je wel klaar voor? Dat ik ga genieten van de zwakste streamer. Dat komt echt, <laughs> echt wel heel erg dichtbij hoor. En toen deed ik mee aan de zwakste streamer. Het ging erg goed. Uh, kijk hier maar. Barend, hey! Hallo! Hey, wat een mooie bril op jou joh. Dankjewel. Dat is om mijn emoties niet te tonen. Je dacht ik moet even concurreren met Ryan? Uh, ook, internet. ook. Zeker, zeker. En ik uh, wil even zeggen, ik heb al mijn kleuren geleerd. Dus uh, ik ben er helemaal klaar voor. Deze keer wel. Weet je inmiddels wel wat uh, rood plus geel is? Ja, beroemd. <laughs> Barend, wat is de duurste straat van Rotterdam in Monopoly? De Kalverstraat. Barend, hoe noem je iemand uit India? Indonesisch. En Indiër. dat is het goede antwoord, helaas. Barend, wie heeft de populaire Netflix-serie Stranger Things geschreven? Robby Williams. The Rapper Brothers was het goede antwoord. Oh ja, Anouk, op welke dag? Ja, dat ging niet al te best. Maar dat maakt niet uit, want George en ik hadden een idee. Wij hadden onze namen omgewisseld. Maar we kwamen er heel snel achter dat er een gat in het plan zat. Namelijk, we moesten voor elkaar stemmen. Alleen dat wist Puck niet. En dit zorgde voor een interessante situatie. Je Ja. Ja, jij hebt ook op iemand gestemd. Dat klopt. Je toont je nog steeds niet je emoties? Je nee, zeker niet. Nee, nee Ik sta sterk in mijn schoenen. De eerste ronde ging goed. Ja. Maar ja, degene waarop jij hebt gestemd, die staat dan naast je. Dit is voor mij dus een 50-50 kans, want ik wist nogmaals niet op wie ik had gestemd. Ja, klopt. Appelkajer. <laughs> ik werd al boos. Ja. En waarom? Uh, omdat je toch... Uh, jij zei dat je er... Uh, dat het verschrikkelijk ging. Maar je had wel meer punten. Want degene... Die helaas de eerste ronde... Moet gaan verlaten. Is niemand minder dan... Barend. Maar wacht. Ik had hier een tactiek voor. Ik ben niet degene die weggaat. Wat? Ik eh. Uh... normaal. normal. Ik denk dat onze grote assistent daar anders oh. over denkt. Helaas. Nee, nee, nee, wacht even. Zijn scherm is rood. Zijn scherm is rood? Die van mij was geel. Voor jou is niet geel. Jawel, kijk maar. Oh, ze hebben niet. de namen huh? dus. Ze hebben oh de namen ja. gewisseld. Hebben ze de namen geslitcht? Ze hebben die namen geswitcht? Sorry. Is dit nou Ja. <laughs> Ik moet uit. Dit was Helaas, het. Ik sta dan eh. <laughs> Ik was neemt, dan heb je het spel voor jezelf verpest, George. Ik wist niet dat hij zo slecht ging doen. Barend, waar zijn mensen met voor? bang voor? Fasmofobie. Fasmofobie. fasmofobie. Geesten? Spoken, geesten. Is correct, inderdaad. Barend, Lekker. jouw laatste vraag is welke kleur is kobalt? Groen. Blauw was het goede antwoord. En ik uh, wil even zeggen, ik heb alle kleuren geleerd. Dus uh, ik ben er helemaal klaar voor. Dat is toch Barend... Deze keer wel. Ja. Ah. Deze prijs doneer ik aan George. Ja, ja, ik nou, gewoon even voor video. Hé, hey, gast! <laughs> Wat heb jij nu? Jij Speciaal vingers. Kijk ook hoe vies dat eruit ziet. <laughs> Nee, hey, daar ging er een. Niet. Nee. nee, helemaal niet. <laughs> Dan denk je van, wow. Wat doen streamers als ze bij elkaar zijn? Bellen blazen. De finale ronde van de zwakste streamer uh, die is nu. En uh, bij mij ging het ook erg goed. Ik had een hele goede tactiek samen met George. George, wat vond je ervan om als eerste eruit te gaan? Eh, uh, pijnlijk. Ik weet het, ik weet niet. Waarom, waarom ben je zo slecht? Dit hebben we wel gewoon. Lang is met je cirkels mee ik denk. Ja, mag ik er wel eentje? Ja, Oh, lekker. Oh, Ine met de 50, 50 euro, holy shit! Kom, daar doen we een high 50 voor. Een high 50. 1, 2, 3. Oh, nee, nul. Oh, nul. Oh, oh <laughs> wat <Ja>. kutten <laughs> uh, Zou ik eens even een hapje ja, nemen om te proeven? Dames en heren, jongens, meisjes, hamburger review. Nou, ja, proost. Zo, ja. so, niet te zuinig met die hap. <laughs> <laughs> mhm, mm mhm. Mm ja, lekker. Ah, hij zei ketchup, maar hij heeft me curry gegeven. Oh, echt? Het is doorgehaald. Wel even een bamboezel. Oh, maar... maar hij is wel lekker. Nog steeds een kommetje erop. Lekker hoor. Lekker. is zeker. Jarno, goede hamburger. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Echt zo. Shout out Jarno. een kum. Een zes. Ja, nee, gewoon Hallo. lekker handhaven. Je bent een razende reporter, hè? Mag ik uh, de volg het volgende. Wie, wil iemand anders ook een uh... in beeld hebben? Yes! Ja! <laughs> Oké, okay. uh, George uh, <laughs> aan Barend. Barend, vertel eens over de situatie. Hoe is het daar? De situatie is hier nogal uh, onrustig. Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat uh, als je hier goed kijkt, zie je uh, explosies. Ja. Uh, het is enorm heftig, maar ik denk wel dat uh, het uiteindelijk goed gaat komen. Ja, dit huis, ja. dat is wel een leuk verhaal. Ja, over vertel eens huis. over dat huis, ja. Uh, daar woont, mijn opa en oma wonen daar. Oh, is dat ja. zo? Oké. Okay. Ja. Wat, is, wat is hun naam, als ik vraag wat. Uh, uh, opa. En oma, waar ben ik? Wacht, heb je een idee? In Patrick's huis? Oh, daar Ja, ja, ja. Ah! Nou, dat was hoor, Je hebt door je kavia bovenop. Ja, nog steeds door je kavia. Cute! Cute! Dit is voor Puk. Dit is voor mij. Melksnoor. Huh? Wat? WTF? Melk. Het is inmiddels iets over half elf en we zijn op winters gedrum en K3 aan het jammen. Het is echt super gezellig en echt super leuk. Doe het nog een keer zo, oh ja, nee, nee. Zing met ons Oh ja, mooi heer. met ons Wauw, ook wat goed. Mooi wow, ja, wauw, Het moment is daar, De 12 uur is nu voorbij. De check gaat nu uitgereikt worden. De die je dan even meedoen, dat is <lacht> Het is inmiddels kwart over één. En ik zit in de auto. Ik ga lekker naar huis. Ik heb echt enorm genoten van deze dag. Ik wil in ieder geval jou bedanken voor het kijken. Ik wil jou bedanken voor het doneren als je dat hebt gedaan. En uh, ik heb zelf natuurlijk ook een mooie donatie gegeven. Ik vind het super vet wat deze jongens in elkaar hebben gezet. Mijn vader heeft zelf reuma. Dus ik maak het van dichtbij mee. Hoe kut het is. En hoe kut het kan zijn. Uh, zowel fysiek. Als mentaal. Ja, het is super belangrijk voor mij dat ik hier aan mee heb kunnen werken. En ik wil daar nog even één keer. Als jullie kijken, Puk, Okka, Winte. Dank jullie wel dat ik hier aanwezig mocht zijn. Ik ben echt super dankbaar. Ik ga nog lekker een uurtje naar huis rijden. Ik hoop dat jij me in ieder geval leuk vond. Dank je wel voor het kijken. En dan staat er nog maar één ding te zeggen. Zoals ik altijd zeg: like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer later. Well, I and dribble dribble you know I'm never gonna give you I'm never gonna let you <laughs>